Tussen de A27 en A6 loopt de Waterlandse weg. Deze N305 wordt aan de zuidkant verdubbeld om Almere vanuit het oosten goed bereikbaar te houden. Ook in de toekomst. Wat komen we onderweg tegen? Bij bedrijventerrein Stichtse kant staat een voetgangersfietsbrug gepland. Deze vervangt de tijdelijke oversteek voor buspassagiers. Als we de brug doortrekken over de Hoge Vaart, vergroot we het fietsroutenetwerk. Dan wordt de Groene Kathedraal beter bereikbaar. De brede middenberm houden we in het begin open en bloemrijk. Zo past de berm goed bij het wijdse polderprofiel. Meer naar het westen neemt de bomenplanting toe, wat beter aansluit bij het bosprofiel. Extra bomen plaatsen we ook om het tankstation. De merelweg sluiten we direct aan op de Waterlandse weg en de parallelweg wordt aangepast. Alleen fietsers mogen er rijden. Met het oog op de toekomst wordt dit een volwaardige kruising. Het kruispunt van de campaan maken we mooier met hulp van een extra waterpartij en meer beplanting. De tunnel voor fietsers en voetgangers knappen we bij de verdubbeling in één moeite door op. De lange wetering krijgt er links een brug bij. De bestaande brug ondergaat een flinke opknapbeurt. Nieuw is de aanleg van een fietspad dat Almere Stad en de Kemphaan verbindt. We zijn er. In het echt doen we zeven kilometer in zeven minuten. Dat heet in Flevoland doorstroming, vanaf eind 2017.